Hypertekst zijn stukjes tekst of plaatjes waarmee je door erop te klikken naar een andere internetpagina kunt gaan. De zogenaamde hyperlinks. HTML is dus de taal die gebruikt wordt om internetpagina's te bouwen.